Vrijheid, geen dictatuur. Ja, maar lang. Ja, dat was bijna slagen. Je ziet als dus twee mensen die mensen om om fietsen, want die gaat zo niet. Dat mag. Een trom koopt op bij de moest. Maar we willen wel. Hij heeft er vijf keer iemand gewaarschuwd. baas ja, doen, zat voor fietsen met, brengt handen op, er is alles. Nee, doe dat toen. Oké. Okay. Ik dat we een beetje de dynamaticaat beach afpakken. Ja. Maar daar Dat Nou. Oh, wacht. Ik film even. Kijk eens hoeveel politie er is. Wagen 2. Want er was net al een wagen. <laughs> Zij nee, niet gelijk, maar niet je Nee, haha. allemaal Met mee, ik dacht Dat is Dat Even een kort liveje vanuit Volendam. Uh, nou, we zijn hier dus in Volendam met een uh, hoop bekende gezichten weer. In mijn hometown. Oké okay, dan. Oké En, uh, nou, het schijnt dat er, uh, terwijl ik hier lekker op het terras zat met Ingmar en Patricia, dat er het een en ander heeft plaatsgevonden bij de Prikbus. Er uh, waren wel drie politiewagens en wat uh, losse lopende. Nee, meer Bianca. ME zelfs. Nee, die waren er niet. Er was uh, één busje. Stond er. Wacht, ik film jou en jij vertelt het. Dus ja, wat er is gebeurd. Wat is er gebeurd We bij de Prikbus? Bij Prikbus stond één busje. Eén kwam eentje bij de pestgang, kwam er, kwam er een, een politieauto aanrijden. Ja? Toen waren er waren nog twee politieautos. Oké, okay, en wat deden jullie bij die Prikbus? Ja, gewoon zelf wat hij hier doen. Gewoon demonstreren. Gewoon zoals ze dat altijd doen. Nou, kijk eens. Dat is vrijheid, geen dictatuur. Dat er wel een beetje geroepen en zo. Dat moet gewoon. Ja, nou, en daar zijn dus... Uh, drie politiewagens op afgekomen. Ik vroeg net aan de politie of we wel mochten demonstreren. Hij zei: Ik weet het nog niet. Hij moest het nog van de burgemeester horen. Maar ze lijken er nu alweer van te zijn. Um, als wij niet te veel overlast geven, vinden ze het prima. Oké, okay, nou als wij niet te veel overlast geven, vinden ze het prima hier, uh, begrijp ik. We, We hebben net uh, even een lekker drankje gedaan uh, hier op de trasjes. het is dus echt een mooi dorp hier. Het lijkt hier en, uh, niet tot uh, problemen met de omstanders. Oké, okay, nou ja, ik heb al meerdere mensen uh, gesproken die ook voor het of uh, voor wat wij vinden zijn. En, uh, nou ja, het is uh, fijn in uh, Volendam, dat zeker. Er zijn mensen niet agressief aan of zo, maar, uh, nee, die agressief gaan aanvallen ofzo, maar... Nee, hè? wel roepen en zeggen wat je ze wilt. De sfeer is wel goed, hè? Ja. ja. dat vind ik ook wel. Nou, ik zal even filmen, want het is hier echt mooi. En vol. En vol, kijk. Het is hier echt druk. Kijk je in Volendam, voor de mensen die thuis zijn? Kijk eens. Nou, voor de mensen die net komen kijken... De politie kwam er even aan toen wat medestrijders bij de prikbus stonden. Drie wagens voor uh, twee handjes vol mensen. Maar goed, wij zijn ook reuze gevaarlijk natuurlijk, maar niet heus. Nou, Het is hier prachtig. Ondertussen eten we wat, drinken we wat. Uh, we praten hier met mensen. Ik heb al verschillende mensen op het terras gesproken... Uh, die heel blij zijn met wat wij doen. En uh, nou, zo blijven we nog een tijdje hier uh, in uh, Volendam. Het is heerlijk weer, we genieten. Ondertussen laten we ons geluid horen. En uh, nou, het is natuurlijk fijn om deze vertrouwde, fijne gezichten weer te zien. Jan Jan Wat zeg je? Hè? Huh? Nee, Amersfoort. <laughs> ja, was ook van die afdeling van uh, die jij ook. Ja, van uh, Vierenzwaard in Midden-Nederland. Leuk. Ja, klopt, klopt. Oh, zo goed. heet dat nou, 3.0 heet dus. Ja, omdat hij al drie keer is verwijderd, die groep. <laughs> dat is dus de vrijheid van de van Mark Schukeneus. Ja, ja zoiets. Ja. Nou, daar hebben we Tel. Zo komt het, het altijd. Ja, ik zet ze Nou, lieve mensen, ik ga die live... Ga ik weer beëindigen. Uh, leuk oh, dat jullie even kijk, hebben gekeken. Text, pas, text, pas, maar, en uh, ik ga mij uh, Liefde, even vrijheid, verder vermaken hier. Geen dictatuur. Liefde, en, uh, vrijheid, geen nou, dictatuur. Ik zie jullie trouwens. Als er nog bijzondere dingen gebeuren, film ik natuurlijk. Nou, nog een keer. Jullie zijn in beeld. Oh, nou jongens, het is al voorbij. Jullie zijn nu in beeld, hè? Dus. Liefde! <laughs> dictatuur. Liefde, nou, ja. Geen u. Weg. Weg. Nou, jullie horen niet Liefde, vrijheid, geen dictatuur. En dat accepteren we nooit. Fijne dag allemaal. Doei!